Goedenavond. Van harte welkom. Live vanuit het Food Forum op het Floriade-terrein is dit ondernemers van eigen zeebodem. We praten hier met ondernemers en we zijn benieuwd wie is de mens achter de ondernemer... en wat bindt hem of haar aan Flevoland? Hoe kijkt hij of zij naar de toekomst van voedsel... en naar de toekomst van het prachtige Flevoland? Vanavond praat je thuis mee van achter de computer in de chat. En dat kun je doen door het scherm iets te verkleinen... en dan rechts in beeld zie je de chat staan. Dus uh, laat je vragen, je reacties, je ideeën, je eigen verhalen daarachter. En uh, ik lees ze dan hier aan tafel mee. Vanavond is de gast, geitenhoudster Lia Smit. En straks zien we ook haar vader hier aan tafel verschijnen. Lia houdt geiten en zij is de derde in haar generatie. En uh, het mooie bedrijf van haar verschijnt nu ook in beeld. We gaan vanavond met haar praten waarom zij de omslag maakte... van melkvee naar geiten en waarom zij dat doet op Flevolandse bodem. Lia, welkom. Dank je wel. Wat goed dat je er bent met uh, geitenmelk, geitenproducten. Alles ligt hier. Ja. Yep. Hoe, hoe zou je het karakter van een geit omschrijven? Oh. Uh. Leer ons de geit kennen. <laughs> <laughs> uh, grappig. Grappig? Ja, vooral grappig. Ik zeg altijd wel grappige beesten. Hè? Maar um, als je ze loslaat, dan slopen ze alles. Dus ze zijn ook uh, eigenlijk een beetje... Uh, nou, wat zou je daarvan zeggen? Baldadig? Ja. Maar uh, en nieuwsgierig en leuk. <laughs> hoe, hoe, hoe bouw je een band op met een geit? Um. Gewoon uh, uh, rustig en ja. Uh, yeah. Je benadert ze rustig en er, en er groeit iets. Ja, ja, ja. <laughs> hey, uh, en het karakter van je man? Het ja, is ook heel rustig. Ja. <lacht> ja. En wat heeft hij weg van een geit? Of zit daar geen overeenkomst? Uh, ja, ook grappig. Ja? <lacht> hoe, hoe hebben jullie elkaar leren kennen, Lia? Ja? Uh, op school. Op, school? Op, de, op de middelbare Lammeschool. Aha. Dus we hadden een schoolfeest dat... en ja. toen uh, kwam van het ene naar het andere. <lacht> en nu zijn we een heleboel jaar verder. Hoe ja. lang zijn jullie samen? Um, we zijn 28 jaar getrouwd. Uh, dus we zijn 30 jaar dat we elkaar nou, verklaring hebben, zeg maar. Ja. <laughs> Wordt dat nog gevierd af en toe? Um, en mijn vader en moeder die denken er altijd aan, maar um, we zijn niet... Uh, en uh, Toen we 25 jaar getrouwd waren, uh, of nee, we waren 26 jaar getrouwd, toen hebben we feest gegeven. Maar uh, nou, we zijn niet van die mensen die uh, zich er... Uh, Jullie zijn geen, niet continu feestjes thuis. Nee, nee, nou wel feestjes, maar niet dat je denkt, oh kijk eens, we, we <laughs> hebben nu. Uh, jullie hebben een gezin samen. Ja. Hoe ziet dat gezin eruit? Uh, een zoon en een dochter. Ja, en hier of, of vieren jullie Kerst samen, hè, op deze foto. Ja, nou ja. Was... <laughs> Wat herinner je van die foto? en we wilden een leuke kerstkaart maken en uh, we hadden net een nieuwe stal en uh, het idee kwam een beetje van mij van uh, dan gaan we in de geitenstal gaan we allemaal uh, foto's maken ja. moest ik eerst iedereen wel een beetje uh, motiveren maar uh, het is te wachten en toen geworden. was daar de kerstkaart ja. Ja, ja, ja ja hoe oud zijn je kinderen nu uh, Kaya wordt bijna 20 en Harum die is uh, 16. en ze wonen allebei nog op de boerderij ja ja ja hey, uh, jij zei tegen mij aan de telefoon een boer zijn, dat is een onderdeel zijn van de natuur. Ja, vertel eens. Nou, dat vind ik gewoon vanwege niet. Er zit een uil bijvoorbeeld in de schuur bij ons en dan kan ik elke avond een vliegtuig zien voorbij vliegen. Dat is ook een onderdeel van de natuur. Je bent, Marco, die Marco doet me eerst de voederwinning. Dus die. Uh, nee, Marco is dat, je we, man. Ja, ja. Die. Uh, uh, met maaien, met uh, wat er gebeurt, dan, dat is allemaal onderdeel van de natuur, eigenlijk. En uh, als er een vogelnestje zit of er zijn uh, haarsjes in het land, dan probeert ja. hij die ook te ontwijken. Dus ook, uh, ja, we zijn, je bent altijd bezig eigenlijk met de natuur. Je woont, er je woont uh, ertussen? Tussen. Ja, ja. Ja. Dus, ja. Heb je het altijd gehad? Een gevoel van verbondenheid met de natuur? Ja, of nou ja, denk ik wel. Dus, uh, Dieren altijd leuk. Uh, we zijn uh, echt buiten mensen ook. Steven kan gaan buiten koffie drinken, buiten eten, altijd uh, ja. waarom zou je binnen zitten ja. als het zo mooi is buiten. <laughs> ja. en je, je hebt uh, dat bedrijf op een bepaald moment heb je dat overgenomen, lag dat altijd in de lijn der verwachting: van uh, Lia is de opvolger? Nee, nee, nee, absoluut niet. Ik heb wel altijd gedacht dat ik uh, Boerin wou worden, maar of het ook werkelijk zou kunnen, dat niet. Maar uh, uh, atmen. Ja, ik heb drie broers de mm -hmm. tweede broer dan die zou eigenlijk eerst de boerderij overnemen dat stond eigenlijk vast en uh... toen waren mijn ouders nog vrij jong dus uh... mm -hmm. ik weet eigenlijk niet precies hoe het kwam maar in ieder geval op een gegeven moment was het zo dat hij naar Luxemburg ging ergens anders werken en toen is hij daar zijn vrouw tegengekomen en heeft hij daar en die had ook een boerderij en is hij daar boer gaan worden ah. en toen uh... Nou, toen wist ik eigenlijk nog niet of wij. Um, ik heb nog een. Ik heb drie broers, en dan, ah, na, na komt Jelle. Dus en die, ja, die zou ook boer kunnen worden. Dus, uh. en wat was het moment waarop je dacht: Oh, het gaat naar mij over? Ja, dat hebben mijn ouders besloten. Hoe ging dat? Ja, dat uh, voor mijn gesprek met ons. Um, en mijn broer zat toen op de Hoge Lamberschool En Marco en ik waren allebei eigenlijk. Uh, toen had ik ondertussen ook verkeering met Marco. En, uh, uh, ja, toen zeiden we van nou. Of, we hadden allebei zoiets van: willen We willen wel boer worden. Dus ja. zo, of we gaan ergens anders boer worden. Of ik weet niet. En toen hebben mijn ouders bedacht uh, dat wij boeren uh, werden. Omdat Jelle misschien meer kansen had uh, uh, met zijn hoge landbouwschool. Uh. En zo is dus het, uh, zo bij, is jou het jou geboven, bij jou opgekomen. Ja. Je zegt: Ik wilde boer worden, ik wist het altijd al. Ja, dat heb ik wel. Dat ik dat Wat, mooi van uh, vond met dieren en gewoon bezig zijn. Uh, vrijheid. Uh, vrijheid is ook beperkt, maar... Uh, Wat is dat, de vrijheid? Ja, de dingen die je denkt kunnen gaan doen. Uh, ook uh, kunnen gaan doen. Je, hoeft niet, ja, je moet wel verantwoordelijkheid. <lacht> maar uh, ja, als ik vijf minuten later begin te melken, dan... Uh, Begin ik vijf minuten later te melken. Dat is, dat is de vrijheid die jij ja, je kan, ja, ja. kan nemen, ja. Ja, samen met jouw man. Ja. Laten we gaan naar, uh, naar je vader. Ja. Want uh, die heeft het bedrijf aan jou overgedaan, ja. kunnen we zo zeggen. Dus uh, hier, uh, hier is de vader van, uh, van Lia. Hij loopt uh, nu naar ons toe. Kom erbij. Van harte welkom. Hij loopt nu binnen, Pieter Jong. We zien hem ook al uh, op de foto. In beeld. Goedenavond. Goedenavond. Ga lekker zitten. Dank u wel. 86, hè? Ja. En dan onderdeel zijn van een livestream. <laughs> Lacht dat ook in de lijn der verwachting? Maar, ja, maar in de lijn van de verwachting. Ik vroeg aan Lia aan de telefoon deze week: hoe is de band met je vader? Wat denkt u dat ze zei? Nou, goed. Ja, zonder wel. Ze zei: Goed. En toen was, je, toen was je even stil en toen zei je: Ja, gewoon goed. Ja, je wou weten nog meer, maar ik denk: dat nee, ja, het is gewoon, gewoon goed. Gewoon goed. Is dat wederzijds? Ja, wederzijds. Ja. Ja. Ja, ja, wat maakt die band zo goed? Ja. Uh, ze zijn echt. We echt dan: We ze een en zijn moederkind en een ander. Maar ze hebben wel, wel een een vaderkind. Ze ging uh, ging ze soms gauw naar mij zo, naar de moeder. Ah, jullie liep je vader altijd <laughs> achterna. <laughs> wat, uh, wat Want u bent de tweede generatie. Wat bracht uw grootouders naar Flevoland? Nou, die zijn uh, in de jaren 30 begonnen boeren in uh, Friesland. Mm -hmm. En daar waren ze een paar de en dat ging ze toen combineren met zijn uh, inderdaad. Twee huurden. Van het één bedrijf wouden ze twee bedrijven maar mm -hmm. Dus toen was het spannend wie moest hem weg. En toen, ja, toen moesten we en ze. weg. Ja. En die hebben toen... Uh, ja, Oren solliciteerde met die blanke hand terechtgekomen. En dat was ook een huurbedrijf. Ja. En daar hebben we dan elf jaar gewoond. En uh, daar konden we dan... Uh, konden ze bedrijven moesten ze dan kopen en mm -hmm. die eigenaar die wou de helft van het land hebben en het was een oude boederijder. Mijn vader wilde niet zoveel trekken in een zoek, de die eerste verpachting in de noord In, uh, in, Flevoland. in Flevoland. Flevoland? Ja. En wat dacht uw vader toen? Nou, die heeft toen met die eigenaar overlegd zo goed als ik allemaal begrepen heb, dat hij nou liever uh, op de polder ging. Ja. Dat ze zo'n oud bedrijf kopen moesten en de helft van het land kwijtgaan. Ah, wat denk jij dat hij dacht? Wat, wat voor kansen zag hij in Flevoland, denk jij, je opa? Uh, ik dacht, denk uitdaging ook. Uh, het was onontgonnen terrein ja, natuurlijk, ja. alles kon er nog. Ja. Wat zijn ze gaan doen? Ze kwamen in Flevoland, ze ja, hadden daar ze, een, een uh, stuk land. konden ze een bedrijf krijgen en waren het eerst op vrije verpachting. Ja. En daar konden ze toen, uh, ze een keuze uit, een min of zes boerderijen. Aha. En toen konden ze keuze hebben de domein die heeft, die hebben ze dan naar Laat-Mazenia aangewezen. Mm -hmm. En nou, ja, die hebben ze toen aangenomen. En dat is de plek waar jij uh, vandaag de dag woont? Ja. Ja. ja. Zou je de plek op... zelf gekozen hebben? Ja, ik vind het een heel mooie... Ja. Uh, ik vind het eigenlijk een van de mooiste plekjes ja? van de polder. Ja. Waarom? Uh, je zit uh, um, aan de rand van de polder. Eigenlijk het oude land trekt me ook heel erg altijd. Dus ja. je zit... Uh, ja, het is wel een beetje een bijzonder plekje, vind ik. Maar misschien ook omdat je er um, woont, geboren bent. Uh, je bent op de boerderij ook geboren? Ja. Ja. ja. ja. Dus, uh, ja. U had een melkveebedrijf. Ja. Ja, En uw vader ook? Mijn vader ook. Ja, waarom melkvee? Nou, uh, mijn ouders waren dat melk melkvee Dus ik heb een zo in, in die voedsel dat ik verder Ja. En ik bedoel... Uh, nou, er kwam wel verandering. Maar ik bedoelde, uh, nee... Mijn vader was eigenlijk uh, ook uh, de enige zoon. Toen die bedrijf hoog, was het verschil wel opvoeding tussen mijn moeder en mijn vader. Mijn moeder kwam van twaalf kinderen. Ah. Maar uh, ze hebben allebei laat zeggen, ons heel gezond opgevoed. Ja, wat, wat is gezond opgevoed worden? Nou, laten we zeggen... We uh, nou ja, hebben de oversteden op alle landen, maar wij hebben nooit... Eigenlijk, uh, moeilijkheden hadden in de oorlog. Nee. Ja, één ding in een oorlog was geweest, en uh, die melkstaking. Ja, dat is een moeilijke tijd en, geweest de, misschien. ben een dag of vijf weg geweest, mm. dus dat was spannend. Uh, verder heb ik uh, heel, met mijn plezier eigenlijk gewoond. Wij hadden eigenlijk helemaal geen idee in dat er oorlog was. Nee. Uh, ja, we zaten tegen de Pool aan, dus ik heb de Pool. Uh, zien vallen. Ja. En dan, uh, nou, er ging dan. Uh, als het water zo ver wegzakt, maar dan ging met een paar naar wagen. de ene keer ging de buurt mee. met de kinderen allemaal en de keer mijn vader. En dan zetten we strakjes neer en konden we zien hoe ver. Uh, als het water op was. Ah, het was feest in de polder. Ja. <laughs> Is het nog steeds een plek om te spelen, Lia? Ja. ja? ja. Tenminste, het, is, het verandert, alles verandert. Maar in onze jeugd was het weer anders dat onze kinderen. Uh, de spelen, zeg maar. Maar. Uh, ja, ik denk dat. Ik heb ook een mooie jeugd gehad en ja. onze kinderen hebben, denk ik, ook. Uh, ja. U had melkvee. Jij nam op een gegeven moment uh, het bedrijf over. Toen was er melkvee, maar hier staat geitenmelk op tafel. Ja. Wat is er gebeurd? <laughs> Nou, toen wij het bedrijf overnamen uh, of zouden we nemen, <lacht> toen hadden mijn ouders uh, niet zo groot, toen hadden we nog een melkquotum voor de koeien mm -hmm. en dat was niet zo groot, dus het uh, was niet groot genoeg om, om ervan te leven eigenlijk nee. zo voor de toekomst. Dus dan moesten we of met de koeien gaan uh, uitbreiden, dan moesten we een stal bouwen, quotum mm -hmm. aankopen, dus uh, dat was nogal een ding en. Uh, toen zouden we een romney daar zo begon het eigenlijk, een romney zo'n ronde schuur voor machines, wouden we erbij kopen. En ja. toen um, gingen we kijken ergens in het Westland. En toen uh, die man had koeien en geiten. En toen zeiden we: Oh, dat, uh, dat is leuk. Je kwam niet met een machine thuis, maar met een nieuw idee. Ja, met een schuur. Allebei. allebei. Met schuur en Kijk, een nieuw twee vliegen in één <laughs> ja. klap. Lia kwam thuis en ze zegt: Misschien is geiten wel wat. Wat dacht u toen? Oh, ik, ik, oh. We hebben toen wel over gelegd en uh, we gingen in maatschappij. Aha. Dus en, uh, toen zei hij, ja, het kwotum is nieuws, groot, daar moet een bij. Mm -hmm. En uh, ja, hier is van klein af al uh, wat met geiten gek geweest. En, uh, <laughs> ik nog een keer van... En, uh, <coughs> Ja, uh, ja, dat is een, een zware voor mij. En kennen we van Jan, uh, geiten. U heeft de liefde altijd al gezien. <lacht> <lacht> Leer toen, weet ik allemaal. Dus het was niet helemaal een verrassing dat ze ik zei, misschien ik. moeten we iets met geiten. Nee, maar nee. geen verrassing. Nee, nee. En we hebben er ook een moeilijk, nooit moeilijk over gedaan. Nee, hey, wat, wat, was het, wat was het moment, uh, kun je ons meenemen aan het moment dat het besloten werd, we gaan voor die geiten? Nou, er zit wel, dat is niet één moment, daar ga je eerst eens in verdiepen wat kan, wat de mogelijkheden mm -hmm. zijn. Um, je moet afzet voor de melk regelen, je moet geiten zelf regelen, je ja. moet vergunning, aan, ja, je moest ook vergunning aanvragen. Om, en eerst het idee was, nou dan doen we 250 geiten, en dan uh, de koeien erbij te melken. En dan, uh, nou, zo was het. Dat was het plan, maar het plan veranderde. Ja. Ja. ja, we kwamen er al gauw achter na een jaar dat 250 geiten. Toen, toen we begonnen was de melkprijs eigenlijk wel goed van de geiten, maar mm -hmm. toen uh, zakte dat ook wel heel erg. En um, nou ja, was voor 250 geiten hadden wij niet genoeg uh, inkomen eigenlijk. En, Wat had je nodig? Uh, ja, dat wisten we ook niet, maar toen bedachten we. Er moeten een schuur bij en er moeten geiten bij. Maar eigenlijk ook het idee dat je vier keer op een dag moest melken... dat was ook nog wel uh, vrij druk. En in het begin mm -hmm. deed papa dat natuurlijk. Die mogen de koeien en wij de geiten, maar ja, ja dat houdt ook een keer op. Dus, dan, uh, dus toen kwamen we op een keuze van nou ja, wat gaan we doen? En toen zijn de koeien weggegaan en de geiten zijn uitgebreid. De koeien gingen weg? Ja. Hoeveel pijn deed dat? Ja. Nou, dit is wel uh, wat pijn in de nou, ja. waar uh, het grootste man, dat ze, kwam, daar ze in de hele auto. Dat was een grote Ah, het, het moment dat ze echt, echt letterlijk weggingen? ja. ja. ja is, uh, Hoe voelde dat? Nou ja, uh, het voelde eigenlijk zo. Wij wisten uh, ook dat. Maar uh, ja, het grootste vertrouwen in het, dat het zul je goed mm -hmm. voortging met de geiten en ja. ik bedoel, uh, en, uh, en dat we het zo eens geworden worden, maar dan denk dus ik, bedoel, nou we zijn, uh, nou ja, we zien wel hoe het komt. We zien wel hoe het loopt. Maar um, is er nergens wrijving geweest? Het klinkt zo harmonieus. Van oh, we gaan even over op de we hebben het goed doordacht en we gaan over op de geiten. Nee, waar, waar is geen de discussie de geweest? Uh, we hebben discussiëren wel eens, maar ja. nooit geen ruzie eigenlijk. Nee nee, nee, nee, nee. Inmiddels heb je uh, 1360 geiten, geloof ik. Ja, alles met elkaar. Ja. <laughs> Dit klinkt een <laughs> beetje heel veel, maar we melken er uh, 1050. Ja. <laughs> hoe, hoe groot is dat vergeleken met andere geitenboerderijen? Ben je een groot bedrijf? Nee. Uh, gemiddeld eigenlijk? Ja. Uh, ja. Ja, je hebt ook bedrijven met 3000 geiten, maar je hebt ook wel geiten of bedrijven met uh, 500, 600 geiten. En misschien ook wel minder, maar die zijn meestal of als je tussen de 300 en de 500 geiten dan heb je of je doet zelf de melk werken mm -hmm. of je hebt er een baan bij. Ja, Zo. ja, precies. Dus je hebt een bepaalde omvang nodig om, een, om het goed te laten ja. draaien. Ja. Jullie doen aan duur melken. Wat is dat? Duurmelken ja. doen jullie. Wat ja. is dat? Dat is voor mijn vader misschien een beetje. Een hele vaktechnische geitenvraag. Ja, ja. Ik ga hem aan jou stellen. Dat weten ze misschien niet bij de koeien. Nee, inderdaad. Dat doen ze bij Duurmelken de bij de geiten. Vertel eens. Wat, wat doe je dan? dan uh, je laat de geiten niet elk jaar aflammeren. Dus je melkt ze langer door. Bij ons zijn de geiten soms wel vijf, zes jaar voordat ze een volgende keer weer aflammeren. Aha. Dus dat verleng je eigenlijk dat proces. Ja, en waarom doe je dat? Um, nou, sowieso, als ze aflammeren, heb je altijd het risico dat ze, nou ja, dat ze ziek worden of mm -hmm. dat. Uh, en. Um, je krijgt minder lammetjes en die lammetjes heb je ook eigenlijk allemaal niet nodig. Mm -hmm. En een geit die leent zich er heel goed voor. Die heeft wel de. In het najaar heeft hij een beetje de daling van nou de, het weerseizoen. Maar daarna mm -hmm. in het voorjaar dan gaat hij wel weer mee ja. met productie omhoog. Dus a, eigenlijk dat is het idee. En je hebt. Um, nou ja. Uh, yeah. Eigenlijk dat. Ja, dat, dat, is, dat is het verhaal van de duurmachine. Ze is een expert geworden. Hè? Ja, ja. ja. Hey, er, zijn, er zijn allerlei ontwikkelingen geweest bij jullie op het bedrijf. Hè. Jullie hebben dus die grotere kudde genomen dan wat je eerst van plan was. Je hebt ook stalvernieuwingen doorgevoerd. Vertel eens. Ja, we zijn dus begonnen uh, um, in 1995 met ja. uh, 100 lammetjes. Mm -hmm. En dan hadden we een schuur gebouwd. Um, Waar die 250 geiten in konden. Toen zijn, we hebben we een overkapping gemaakt. Daar ja, konden we denk ik 600 geiten. Maar toen ja, zijn we heel lang bezig geweest met die schuur om dat allemaal rond te krijgen. Ja. Dus hadden we altijd al wel idee van nou zo gaan we dat doen. Maar uh, dat is pas in 2015, 16 denk ik um, ja. gerealiseerd. Dat was de vraag nog meer. Ja, de, de, de, de, alle omwentelingen die je ook in je bedrijfsvoering eigenlijk hebt gedaan. Hè. Je, ben, je bent baas ja, ja. geworden en, en je begint te ondernemen. Ja, en de melkstal, toen we op een gegeven moment 600 geiten, dan hadden we een oude melkstal zonder ramen. Ja. Uh, warm, klein, waren we soms wel vijf à zes uur per keer aan het melken. Dus dan ben je 12 uur op een dag aan het melken. Ah. En dat wilde je niet meer? Uh, nee. nee, dus <laughs> daar moet je keuzes in uh, maken. Ja. Ze heeft veel keuzes gemaakt hè, de afgelopen jaren in de schaalvergroting, in, het, in verbouwingen. Hoe vindt u dat ze het doet als ondernemer? Ik vind dat ze het heel goed doet. Ik heb er altijd met veel plezier naar gekeken. Mijn papa is gegaan, poeh, eerst mijn dichtheid, nog daar maar komen zal. Maar, uh, ik en mijn vrouw hebben er ons gewoond en hebben het neergelegd en we, zijn, uh, we zien waar het komt. En wij hebben ons uh, ook niet mee bemoeid. Maar, ja, we vroegen wel dingen, uh, nou hoe gaat het nou? Ja. Maar we hebben nooit gezegd, uh, nou hoe komen we? En daar hebben we ons nooit mee bemoeid. Een trouwe fan, met heel veel vertrouwen, Lia. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> ja. Wanneer raadpleeg je je vader? Wat voor oh. vraagstukken zeg je? Dan, dan, ga, dan loop ik even naar mijn vader. Ja, kijk, dat heb ik dan weer niet. Nee? <laughs> je gaat je eigen <laughs> koers. <laughs> ja. ja, tenminste, ik kan me niet voorstellen dat ik denk van... Uh, oh, help nou, uh, papa, wel hoe moet dat nou? Of zoiets. Welke, welke lessen dus we heb je? We hebben het er wel eens over, ja. een zo, maar je doet het zus of zo, maar... Nee. nee. Maar toen jij met de geit begon, heb ik je nou. Ik laat die over met de geiten, maar ik heb eerst op en mee in de geitenstal gemokt. Ja. Maar nou ja, toen ik je maas kwam, zei ik: Nou, ik ben niet zo laat melken, ik zou zo ze laat in de melkstal. Dus ik bedoel, toen heb ik me helemaal ja, op de koeien gedaan. Ja, Jamaica. precies. Ja, jullie hadden allebei jullie eigen ja, terrein. Dus, zo hebben we toen een beetje gezegd ja. ja, precies. Ja. We gaan eens even kijken naar de uitdagingen van, van deze dag. Want Lia staat voor andere uitdagingen als boer dan waar u vroeger voor stond. Ja. ja wat, wat is een, een zware dobber, vindt u, voor de boer van deze dag? Nou, eh, ja, een zware dobber, laat ik het ja? zo zeggen. zeggen. Het is op het maar zo... Eh... Als er wat verkeerd gaat, dan heeft de boer dat gauw gedaan. Ik, ze doen niet voor niks die demonstratie. Dat ik zo bedenk, ja, ik ga misschien wat verder doen. Uh, U zegt de boer krijgt overal de schuld van? Nou, nee, maar de die, die, die stikstofbeweging. Mm -hmm. Ik moet zeggen, uh, er kan niks worden. Dan, de stikstof die lukt, en, en de boer die brengt de meeste stikstofbeweging. En daar ik op. Ja moet kijk, ik verdiep me daar niet veel meer. Nee. Maar je zegt ze, sta, ze staat voor best grote uitdagingen nu, Lia met haar bedrijf. Ja, je vader noemt stikstof. Hoe, hoe grote rol speelt dat vraagstuk in jouw dagelijkse bedrijfsvoering? Uh, ja, we hebben onze vergunningen rond. Voor mij stikstof is stikstof voor de geiten niet zo. Uh... Maar wel uh, de grondgebondenheid en je mest afzetten en uh, zo. Dus, uh, en het is wel... Uh ik vind dat wel heel moeilijk eigenlijk. Want politiek gezien dan uh, mm -hmm. heb je het idee dat je het als agrarisch ondernemer nooit goed doet. Maar als je mensen op je erf hebt, dan die zijn altijd positief. En die uh... wat gebeurt er als je, want je, uh, je hebt de gewone burger vaak op je. Ik noem het even de gewone burger. Ja. Hè, maar mensen komen bij jou op het erf, ze kopen bij jouw producten, uit jouw koelkast. Ja. Geitenproducten. <laughs> wat gebeurt er in jouw contact met de burger waarvan je zegt, dat is gewoon heel anders dan het politieke plaatje? Die zijn positief en die, uh, um, die vinden het mooi. Die, uh, maar ja, het is misschien ook een hele afstand... Uh, hoe die het ziet en hoe politiek het berekent. Mm -hmm. Maar uh, ja, dan denk we, de politiek en de burgers staan ook heel ver uit elkaar. Welk verhaal vertel jij aan de, aan de burgers die bij, jou, bij jouw koelkast staan? Wat wil je met ze delen? Hoe wij met de geiten omgaan en uh, hoe de producten tot stand komen. En uh, ja, dat wij uh, ook ons best doen uh, voor natuur en dieren. En, uh... Wat doe jij voor al die 1360 geiten van jou <laughs> om ze een mooi leven te geven? Geef ze ruimte. Oh en daar stonden ze buiten in de melkstal. Je uh... geeft ze bekertjes om ja. mee te spelen. <laughs> ja. Nou, we, ja, dat... Uh... Wat vind je belangrijk in het dierenwelzijn? Hoe hoog staat dat op je agenda? Ja, wel hoog. Uh, dat ze de ruimte hebben, dat ze, dat ze ook een beetje kunnen doen hoe ze, wat ze willen eigenlijk. Ja. Ook de vrijheid die ik zelf wil. Uh, en, um, hier is dan een geit omgedraaid. Dan kun je boos worden dat die geit zich omgedraaid heeft. Maar wij geven ze hem dan maar een beetje afleiding en proberen hem zo te melken dat hij. Uh, hij mag daar zijn gang in gaan, die geit. Ja. Ja. Ede, nou uh, voor heel veel dieren is er tegenwoordig een beter leven-keurmerk. Of er is aandacht voor, dat de consument weet is dit, uh, heeft dit dier een goed leven gehad. Voor geiten is dat er niet, hè? Nee. Wat vindt u daarvan? Wel, als, hoe, hoe kan de burger weten dat Lia zo goed voor haar geiten zorgt? Nou, uh, ja, ze moeten er eigenlijk ja, nog meer reclame voor maken. Er komt nu wat meer, uh, laten die melkproducten in de winkel. Mm -hmm. Maar uh, die producten, de zomer, die, die, die, als je dan bijdraagt, de, de, direct, de koeien over, melk overgaan. Nou, ze zijn veel in die vis. Nee, dat is lekker. In het laatste wisten we niet aan. Ja, dus we moeten het leren waarderen, ja. Lia, Ja, het geitenproduct. Zou je graag uh, zo'n zo beter levenkeurmerk bijvoorbeeld hebben voor... Uh, Producten die je maakt of laat maken? Ja, dat weet ik eigenlijk. Ja, dan krijg je weer allemaal. Uh, moet gewoon, iedereen moet het gewoon goed doen, denk ik. Dan als je dan nou weer allemaal onderscheid gaat doen. Het is voor jou de... vanzelfsprekendheid. Dat ja, is goed voor de dieren. We moeten gewoon weten dat geitenproducten zijn gewoon goed Ja, Ja. Hey, nou is er heel <laughs> veel moois te maken met de, met de geitenmelk. Heerlijke geitenkazen hebben we hier liggen. Maar dat vlees, dat is van de bokjes. Hè? Ja. En dat, daar heb je een project over gemaakt. Je hebt een project opgestart rondom het vlees. Ja, ik van de heb bok. het zelf niet opgestart, maar ik heb wel mee, wij, wij hebben meegedaan met het project. Welke, welke, welk vraagstuk lag ervoor? voor? <tie> Hoe krijgen we het uh, bokkenvlees eigenlijk? Of uh, ja, het lamsvlees. Mm -hmm. Hoe krijgen we dat op de markt? Dat was eigenlijk. Uh, en wat, uh, wat hebben jullie bedacht? Uh, de horeca hebben we. Is daarmee bezig geweest. Mm -hmm. Nou, dus een beetje met corona is dat een beetje de horeca een beetje in het niet gegaan. Maar ja. Um, ja, we hebben bedacht van nou, wat de horeca gaf aan, ja, maar we willen liever oudere bokken. En dat is weer heel lastig. Dus daar zijn we ook weer achter gekomen dat ja. het, uh, Dus je bent proefondervindelijk ja. gaan onderzoeken waar zit men op te wachten. Ja. Ja. En hoe succesvol is het? Om dat bokkenvlees? Jij noemt het zelf liever lamsvlees, hè? Ja, het klinkt wat, uh, denk ik, dat mensen het eerder zouden eten. Een bok heb je toch al gauw misschien van... Uh, wat eet u liever, lam, uh, <laughs> lamsvlees of bokjesvlees? Oh, dat maakt mij dus niet Het smaakt hetzelfde, hè? Dus daar zit ook een stukje marketing bij, nabij, of marktonderzoek? Ja, zeker. Ja. Dat is ja. ook. Maar datzelfde hetzelfde met de kaas toen we begonnen. Met kaas verkopen, dan had je soms oudere mensen die kwamen kijken ja. en die zeiden, oh nou, nee, bah, zeg. Want uh, die hadden na de oorlog een beetje, dan was de geitenarmeluis... Uh, Dat is een slecht uh, imago. Ik, ja. ja. En nu is het eigenlijk een heel gezond product. Nu komen mensen die zeggen, oh ja, geiten, zo lekker en zo gezond. En uh, dus het imago verandert gewoon. Uh, en dat moet eigenlijk bij, de, bij het vlees ook nog gebeuren. En ik zag laatst een artikel uh, van een feest die was in Nepal geweest. Mm -hmm. En daar worden geiten eigenlijk alleen gehouden voor vlees, niet ah, voor melk. Dus het is eigenlijk daar omgekeerd. Ja, ja. ja. dus dat, uh, wie weet. Nee, ik hoop niet dat het uh, alleen om vlees gaat. Wat is je ambitie met het, uh, met het vlees van de bok? Um. Als we hier over drie jaar weer zitten en ik vraag uh, hoe nou, is het. Dat je... het dan in de winkel ligt. Ja? Of dat Aha. het dan. Uh, dat we de, want nu. Het is niet erg omdat de melkprijs goed is. Mm -hmm. uh, is het een bijproduct of kost het eigenlijk geld? Ja. Dus nu hebben we de uitdaging, vind ik. Om het op de markt. Uh, nu kun je er energie en geld in steken. Om het te mm -hmm. uh, verwaarden. En ik hoop ja. dat dat ook zo is. Dat je dat. Dat men niet denkt van: oh, hey bakkers, het is een bokje. Dat je blij bent als het een bokje is of een geitje. Dat je allebei. Uh, dus je hoopt uh, dat het waardering gaat krijgen. Ja. Ook van, ook van de burger. Ja. Hoe, als u in de glazen bol kijkt, hoe groot is de kans dat dat LIA gaat lukken? <laughs> oei, oei, oei. <laughs> om, dat bok, om dat bokkenvlees echt uh, populair te krijgen in het land? Oh, ja. dat ja, is moeilijk te zeggen, natuurlijk. Maar. Uh, no. Ik denk dan wel een 60, 70 procent. 60, 70 procent kans. Hoeveel jaar is er nodig? Nou, oh, Dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Want uh, kijk, uh, dat ligt me ook wel weer aan uh, hoe de mensen mee omgaan. De, de mens gaat, uh, nou uh, ze maken veel te veel uh, reclame van. Uh, geen vlees meer Ik bedoel, ah. ja, dat gaat de verkeerde kant. Dat werkt natuurlijk tegen. Dat werkt. Uh, ja, af, precies. Ja. Bedoel, uh, nee. Minder vlees, maar wel de bok. Ja. <laughs> ja. Ja. Jij zegt um, uh, aan de telefoon... In de, in de politiek wordt er heel veel gepraat over het onteigenen van grond... op dit moment bij boeren. Ja. Maar Flevoland is daarvoor gemaakt. Dat staat haaks op elkaar. Ja. Leg eens uit. Nou, de polder is droog gemaakt om de landbouw, uh, omdat er voedseltekort was ja. en uh, er moest voedsel geproduceerd worden. En nu hebben we een mooi stuk grond. En uh, nou, als we dat dan ook uh, onteigenen, dan denk ik, nou, er zijn in de hele we wereld wel meer uh, stukken grond die, uh, waar geen niks groeit of zo. Wij Jij, jij zegt, blijf van, blijf van Flevoland uh, af. Ja. <laughs> ja, ja. Blijf van Flevoland af. Als, je, als jij een oproep zou mogen doen naar de politiek... of je zou ze een advies geven over Flevoland, wat zou je ze zeggen? Nou, dus na de jaren... In het begin was denk ik ook de ontwatering. En dat was ook allemaal een beetje pionierswerk. Mm -hmm. Maar ondertussen denk ik dat Flevoland zo... Uh, goed ontwaterd is en vruchtbare grond. Dat, nou ja, dat het eigenlijk zonde is als je daar weer een natuurgebied van gaat maken. Jij zegt het is kansrijk, ja. dit, ge dit gebied. Ja. Hoe zie je de toekomst van je bedrijf, Lia? Waar wil je heen groeien? Ja, eigenlijk heb ik niet zo per se een groeidoel. Dat is niet. Uh, ik wil graag plezier in mijn werk hebben. Ja. En, uh, nou, dat lukt nu wel aardig. En er zijn altijd wel weer dingen, zoals we nu bij de Jongfestal. Maar dat moet nog blijken hoe dat. Dus ook al het nieuwe hoeft niet altijd goed te zijn. Maar um... wat me opvalt is dat je steeds wel op zoek bent naar nieuwe ideeën, nieuwe kansen, ontwikkelen, dingen uitproberen. Hoort dat bij Lia? Dat hoort bij Lia. Ja. Ja. En ook bij Marco. Ze het zoeken samen uit hoe je het weer aan hebben. En dat hebben ze van begin aan gedaan. Ze hebben nooit gezegd uh, uh, dat ze het zo willen. Ik vind dat ze altijd goed overlegd hebben ja. wat ze van plan waren en hoe ze het willen doen. Lia, als jij 86 bent en je zou op die stoel <laughs> zitten en je, ki je kijkt zo'n <laughs> beetje terug op je bedrijf... wanneer ben je een tevreden vrouw? Wanneer zeg je, ik heb het goed gedaan? Nou, ik weet niet of ik dat ooit zal zeggen eigenlijk... Uh... Niet dat ik depressief <laughs> of zo ben, maar uh, je bent bezig. En, uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Je bedrijf um, gaat op een bepaald moment ook weer overgenomen worden. We gaan naar de vierde generatie misschien. Zit ja, dat erin? Nou, dat weet ik niet. Ik denk, uh, Kaya, onze dochter, die uh, zegt nu sowieso van niet. Want uh, die had laatst een vrouw. Ja, maar dat is 24 uur per dag. Uh, week uh, dag in dag uit. Het is hard werken. Ja. En uh, Harm die is met de coronatijd uh, dat hij niet op school was, is hij eigenlijk die moest eerst ook niks van weten, maar die is nou wel thuis aan het werken. Die doet nou uh, of niet echt volledig, hij, maar hij gaat wel naar. Uh, uh, de lamberschool, of doet hij wel loonwerk en ondernemen. De, dus de maar ma hij, hij zit er iets, iets dichterbij, hoor ik dat goed? Ja, dat denk ik, maar ik ga het hem vooral niet pushen. Nee, als het, als, hij, uh, als, als, we, als je het niet wil, dan wil je het niet. Klaar. <lacht> en dan stopt dan het familiebedrijf? Ja, nou ja, dat denk ik. <lacht> ja. Daar gaan we niet vanuit. we gaan voor een glorieuze toekomst. <lacht> Wat heb je nodig voor je, voor je bedrijf? Wat zou de provincie Flevoland voor jou kunnen doen? Um, nou ja, de boeren in het algemeen waarderen. En ik denk ook, um, wat ik al zei, dat, uh, dat het landbouwgrond blijft eigenlijk. En dat we niet helemaal natuur... Uh, en dat daar dat geen, ik... uh, geen onrust uh, nee. meer uh, over hoeft te zijn. Dank je wel. Zou jij voor ons een glaasje geitenmelk willen inschenken, Lia? Oh, ja, hoor, dat wil ik wel. papa we ook een glaasje Hoe smaakt het? Ik wil nu een glaasje geitenmelk Ga Gaan wij een glaasje geitenmelk drinken? Waar zullen we op proosten? Ja, op de toekomst, zou ik maar zeggen. Op de toekomst van Lia en haar geiten. Ja, ja laten en we dat Marco. doen. En Marco. Ja. En misschien die opvolging. Ja, precies. Lia, ik wens je een ongelooflijk mooie toekomst met, jou, uh, met jouw bedrijf. En uh, ik hoop dat je dicht in en bij de natuur mag uh, blijven leven. Ja, dat ja, denk ik wel. Ik wens je daarvan <laughs> heel erg veel uh, geluk en heel veel succes. En uh, thuis hartelijk dank voor het kijken. Op 13 oktober is de volgende uitzending van ondernemers van Eigen Zeebodem. En dan praat ik met Fadi Yassine en met zijn puberdochter Sarah. En uh, dan hebben we het over Arabic Bread hier in in Almere. Ik wou zeggen in Amerika, maar we zitten lekker in Flevoland. Hè? <laughs> Arabic bread in Almere. Dus heel graag tot de volgende keer. Proost op de toekomst. Ja, ja,